Video-ads op Facebook genereren tot dubbel zoveel kliks als gewone image-ads. Mensen kunnen zich beter identificeren met je merk en het is ook een efficiënte manier om nieuwe producten of diensten te leren kennen. Argumenten te over dus om in de do's en don'ts te gaan duiken. Daarom geven we zes tips voor een epic succesformule voor een video op Facebook. 1. Zet in op emotie. Als je wil dat je content blijft hangen en meer kans heeft om viraal te gaan, moet je inspelen op het uitlokken van bepaalde emoties. Denk aan humor, een verrassingselement of een ontroerende toets. Het gaat immers niet om het product of de dienst die je verkoopt, maar de ervaring die het met zich meebrengt. 2. Maak ads die evenveel zeggen zonder geluid. De meeste mensen, zo'n 80%, kijken Facebook-videocontent zonder geluid. En daarom is het belangrijk dat je video's een boodschap overbrengen zonder dat je kijkers het volume hoeven in te schakelen. Een andere belangrijke tip is het toevoegen van ondertitels. Met ondertitels zullen je Facebook video ads een dikke 10% langer worden bekeken dan de varianten zonder ondertitels. Let wel op, Facebook weert video's die te veel tekst bevatten in het beeld. Je kan tekst best toevoegen via de metadescription in plaats van je video vol te stoppen met regelstekst. 3. Grijp de aandacht van je kijkers vanaf de eerste seconde. De eerste 10 seconden van je Facebook video ads zijn cruciaal voor de waarde van je advertentie. Verzeker jezelf er dus van om alles uit die eerste doorslaggevende seconde te kunnen halen. Probeer in de huid van je kijker te kruipen en te bedenken welke boodschap zijn of haar aandacht zou kunnen trekken. Probeer ook gerust verschillende ideeën uit om ze te ontdekken welke boodschappen de beste resultaten halen. En zo kan je je latere campagnes enorm gaan verbeteren. 4. Zet branding voorop. Dus de eerste 10 seconden zijn ontzettend belangrijk. Sterker nog, de eerste 3 seconden staan garant voor bijna de helft van de efficiëntie van je branding. Denk er dan ook aan om je merk te vermelden in die tijdspanne. Waarom? Een Facebook studie toont aan dat je publiek 23% meer geneigd is je merk te onthouden tegenover 13% als je merk pas na 4 seconden wordt gefeatured. 5. Plaats je call to action in het midden. De meeste adverteerders kiezen ervoor om te eindigen met een call-to-action, maar ze mis je best wel wat kijkers die eerder hebben afgehaakt. Een call-to-action voor plaatsen is ook geen goed idee, omdat je ze nog moet overtuigen van je boodschap. Door je call-to-action in het midden te plaatsen, hou je je publiek vast wanneer ze nog aandachtig zijn. Het kan ook nooit kwaad om er op het einde ook nog een, misschien iets minder opvallende call-to-action eraan toe te voegen. 6. Optimaliseer voor mobiele weergave het overgrote deel van het Facebook-publiek bekijkt content in de mobiele versie. Denk er dus aan hoe je Facebook video mooi wordt weergegeven op mobiele apparaten. Verticale video's zijn perfect voor smartphones, omdat ze het hele scherm innemen en dus mooi in de aandacht vallen. Hulp nodig bij het creëren van goed converterende Facebook video-ads? Neem contact met ons op en leg ons jouw ideeën voor.